Jan, Blijf even fans gegeten, Andreas. Heel opvakken. Het is oh, open! Het is oh, open! Ik ben erin, ik ben erin! Yo, leukjes kijken in deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Flussy Games. Vandaag een enorme base klutjes. Hoop, gaan jullie het tof vinden, jongens? Want uh, ja, het, het, het was gewoon best wel ziek. Het was gewoon best wel ziek. Jongens, uh, laat zeker van like echt zo so super aardig awesome. zijn. Abonneer als je het niet hebt gedaan. In slecht geval moet je die abonneren. Dus abonneer ook zeker. En laat even een leuke comment achter. Ik vind het altijd super tof om comments te lezen. Dus laat even zeker die comment achter. Um, want ja, dat is gewoon heel tof. Het zou heel tof zijn. En geniet van de video. We maken deze guys gewoon redelijk goed. Oh, ik deed het met de dingers. ik deed met creppo, uh, met creppo, ja, met creppo, uh, dingen. Hey Bosje, oh, nee. oh, oh, we, we kunnen hem we, we kunnen helemaal, we, we kunnen hem Gaan er maar in, gaan er maar in. We zitten hier met twee vast, maar kun je? Oh, iemand nee, moet ik checken. Nee, nee, nee, nee, ik ben helemaal, bro. Ik heb miscommunicatie, jongen. Bart, even iemand. Ja, Bart is hier niet zeker. Dit was heel ja doe absorp en Ja, oh, doe absorb, absorb strength en speed Wat heb je? goed goed goed goed goed echt goed goed Ik jongen, heb ja. nog goed goed nodig, jongens. goed oh, heb nog achter goed goed nodig. goed goed goed ik Kan goed goed goed goed iemand goed goed Ik en goed niet zijn aan het goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed ja, wij kunnen geen druk. Ik heb niks op, op het ze? Nee. God, ging ik kapot de knieën ik Heb je net? Godverdiging gekapot. De heeft zo. Nou, ik, ja. uh, ik haat dit spel. <laughs> ja, dus nu. Maar, maar er werd gezegd: rush in. En <laughs> ik ben dan de enige dat erin zit. Ja. Ja, dat ja, vind maar, ik een beetje. Maar het short over iets anders. Want short over ja, nee, over nee ik zei gewoon tegen jullie, want wij zaten in die farm. Ja, precies. Was je ook, he? Erin he, he? Ik was het één erin? ik ook ik heb Ja, ik heb nog maar 12 gaps. Ik heb gewoon uit en dan ben ik dood. Ik ben Bart voor je. Ja, ik heb nog maar 10 gaps. Ik heb ook een 3 Dit, dit, streng, streng, streng, streng, streng. Ga er gewoon voor. Hop er gewoon heen. Ik, ik ben ook Bart, André, even over 10 seconden. Nee. Somalische. Ook gewoon instant asje. Nee, nee, nee, gappels. Ah, ik in. André, Andreas, kom er, ik kan even. Ik ben ook wacht André, ik ben ook Bart. Waar ga jij de base, hey ga op, op de base. Bart. Ga bij ja, toe, de fanskate staan. Ja, doe nu, doe nu, doe nu, doe nu. Ah, ik ben dat. Bij blijf bij fence blijf bij fence Blijf bij fence Het is je open, het is je open. Ik ben erin, ik ben erin. Ik ben erin. Ik ben erin. Ik ben erin. kom maar in, read, in. We're we're in. <laughs> Lekker, maar in. Kom maar in, kom maar valt, kom maar in. Ga maar in, Doe maar doe kom of zo. Kom maar in, kom maar in, kom maar in. Kom maar in, streng, maar streng Kom Ja, streng, streng, streng. Ik kan niet streng, ik kan streng, Buiten. Buiten. Ja, let's go! Ik heb keppels nodig, ik heb nodig! Jongens, snel! Ik heb je? Oh, ik heb... Ja, dat, dat zijn 10 oh. gaps. Daar heb ik, ja, nu. ik heb het brief, <laughs> Als ik ren, direct naar binnen, joh. Oh my god, eentje blokket. Dankjewel. Ik zei toch, ga bij de grensgeets feiten. en doe je stelpen. In... Oh, je gaat jump, Jump, jump, jump, jump! jump. Drie, 2, jump, jump, boys! Jump, jump, jump! Allemaal jump, allemaal jump! Amy? Amy? Amy? <coughs> Wat een broer! Hey, Wat Wat Wat Waka waka boys! Waka waka <coughs> boys! Waka waka Koeken! Cool. Oh, je bent echt goed, man! Dat <laughs> is verbaasd. Maar... Ik heb je al geprobeerd erin te purlen. Vijf keer, ze zien jullie, ze we je zien jullie, ze gaan naar jullie, man. Zien jullie, ren. Body, body, body, body. Ja, ja, ja. Stuk, stuk, stuk, stuk, stuk. Heb je stukken? Stuk. je stuk, nu. Poppies, poppies, poppies, trekt alles maar. Ik ben geswitst, ik ben geswitst. Jullie hebben één iemand in, jullie hebben één iemand in. Niet stukken, niet stukken, niet afstukken. stukken. popshit, ah, pop popshit. Dus ja, jullie zijn hier kunnen in. in. Lekker. Even stuk, even stuk, even stuk, even stuk. Jij in. Even stuk eruit dan. Je, je kan er nog <observing> zitten. Je kan ook zitten. Je kan ook Nee, nee, nee, je kan ook zitten. Je kan ook zitten. Hou ze daar weg. Hou ze daar weg. Hou ze daar weg. Oh, <cohort> We kunnen ga over de. Ga wel niet het. Hou ze daar weg. Waar zijn jullie naar bende gegaan? Goed. Aan de aan de westkant. Doe je mee? Ik ben over acht. achter. Je hebt een keer oprecht gehad, ik eens keer gewoon recht gezien. Fuck out brothers. 2 nou, tijd zijn allemaal naar Spawn gegaan en zijn ze niet meer komen fighten. Maar uiteindelijk, ik heb het overleefd, en ze dan nog een kill gepakt op een die mij echt 10 minuten lang zat uit te kritten met Werfman, Dus het is best wel een insane escape. Nou joh, nee. Chase Bart. Chase die Bart. Ga. Ja. Die Bart, als die Bart jump joh, ik chase haar toch? Alla. Achoo, Drie man. Wij zijn op die Bart, hè. Oh, ik ga Johan zelf. Thanks. er is een andere gast. Ik ben Percy, ik ben Percy, kom kom help, help, help. Oh, ja. oh eentje die ik heb, heb ik heb het Ik heb er Ik ga erbij, ik ga erbij. Die is <analyt�ANT> dood hoor, die is dood. dood. Nope, nee, is niet dood. Ik ben erbij, ik ben erbij. Hij heeft de spul van zijn vriend opgepakt. Nee, nou wel dood man. Oké, okay, top. Nee, ik niet. Nee. Oh, kut, nee, nee, nee, nee. <sighs> oh, ik spring op. Oh ja. Yeah. Wat? Hij is niet vol. Oh, laat maar alsjeblieft in kut, Bart. Nee. nee, nee, nee. Ga barden, ga barden, ga barden. Barden boys, barden boys. Ik heb combat, ik heb combat. Probeer mijn fancash te fighten, probeer de fancash te fighten. Ooooooh. Ik zit nog in combat. Bar 2 damage. Ja, <laughs> deze yeah, guy doet damage. 5 seconden, 5 seconden. Ik ben je bar, ik ben je bar. Ik kan hem bar de hoogte. Ik protect zo, als jij gaat bar de. Dit is Victor. Yo, oh. shoot, uh, shoot help. Heel. Kom hier, kom hier. Kom, kom hier, kom. Oké, okay. ze fighten met een bard. Zoals so als je strekt kan, ga ik op die. Ga uh, ik ga op die bard hoor. Zoals so als je kan, ga ik op die bard. Als die bard zegt fight. Nee. Hij gaat ijs. Kom op boys. Al je. Zijn jullie op bard? Ja, hij is wel. Ik, ik ben, ben nou aan het op opzetten. Oké, okay, top. Je, ik ben decken. je bent. Zorg dat niks gebeurt, hè. Uh, Doe regen. Speed strekt alles. Die bard komt, die bard komt. Die schenkt. Ze hebben ook selectie gedaan. FUCK! Ik heb je opgegeven, zie dus je, je? Komt er gewoon. lootje. Oh. lekker, lekker, lekker, lekker. Ik reach je Ze hebben strengt... Oh, oké, okay, dat was heel kut. We hebben nog een Bart nodig, shoot. Als je komt. Shoot is ook, shoot is ook, shoot is ook. Ik heb misschien een paar keppels nodig. Ja. gedaan voor je. We moeten gaan proberen te volgen. Ik ben aan het opstarten, ik ben right er bijna klaar. Zorg dat je gewoon goed hebt. Ik kan, ik kan je geven. niet doen, niet doen. Ik wil dat die Bart met mij fight. Oké, okay, doe nu, doe doe nu, nu, doe, nu, doe, doe, doe, alles, alles, alles. Open. Ik ga op hem. Je popt hem hier. Nee! Je won het, hij zegt won het, hij zegt won het. Wanneer, hij zeg won het. Wanneer, ga op hem, ga op hem, André. Scoud doe je. Oh mijn god, die pro? aan. Fuck! Wat geef je shit, shit, geef je shit, geef je shit. Ik ken hem maar 14 caps. Regen. Oké, hem. Ik kan je slaak weer schijnen 2 naar school. Absorpt actie. Ja, doe, doe, doe. Speed. Ik kan speed 2 over 3 over oh, oh, seconden. Ik heb geen ik ga je droppen. Ik heb 1 strength nodig. 1 strength shoot, 1 strength shoot. Kan je over 10 seconden strength geven? Ik Dat kan dan zo. absorb, ik kan dan de rest erbij geven, ja? Ik kan bij oh ik ga, ik ga nog achter Geen Geef me absorb, geef me absorb. absorb ik kan nog 4 seconden absorb, ik, kan, ik heb hem nu gegeven. Ik heb absorb erbij. Strengt, strengt! Lekker, lekker heb je hem, je heb je hem, je heb je hem Kom op! Het dropt oh, niet! Man. Lek, lekkeraad? Lek, je Lek. Oh, sorry. De super Oh, twee hey, man! man de twee man! Ik ga ook barden, ik ga ook barden Nee, juist nee, is niet nee, gast! Nee. Blijf die je die bard? Ze hebben strekt gedaan, ik ben... Uh, niet dood, dood. Hey, We ja. zijn ook dood man, niks weer Of ik heb ze niet Acht, als iemand hier in de hoek kan droppen, maar ik denk het niet ik heb je absorpt Ik heb je gedropt Blijf staan, blijf staan Ik heb het, ik heb ook. Ja, je hebt ze Ik kan je retrage geven wanneer je het gaat switchen Ja, ik wil Ik kan ik, ik kan ook strengt Ja, doe, doe, alles, alles, alles Wat, waar is die poort heen? Ah, en daar is deze feit wie je niet Wij kunnen even, moeten wij even homen? Waarom Zou we, we even homen? Die guys zijn fucking shit, man Ja, waar, waar zijn jullie twee Ik Kan niemand nog een beetje gedro gedro gedropen of niet van Geppels? Ja ja hier in het hoekje weer in dezelfde plek Ja, ja lekker Weet kan nu! Weet hem erin! Weet hem erin! Weet blijf erin! Blijf erop, blijf erop, Bart is hier Bart is Doe! Kom op André! Ja ik werd weggehit net! Ja oké André's weg! Het gaat om dat je, dat je bij mij bent anders ga bij de ervoor! Geen maar Strength! Re ofzo! Geen niet! absoluut Ik kan geen streng 40 seconden! Speed 2 hebben jullie boys! Bart gaat weer komen, denk ik man. Heel super dat je dat doet. Ik moet, op, ik moet even zitten. Po Poetsje, poets! Ik heb eentje. Hij is ook, hij is ook, hij is klikker, hij is klikker. Oh. Dat sterkt 20 seconden. 12 seconden verstrenkt. Ik heb hem, ik heb hem. 8 seconden verstrenkt. Iets met poepen, jouw, met jouw, met jouw, voel ik je ook een voetje jou met. Katjo, katjo, katjo. Vindt jullie kunnen over seconde streng? Strenkt, doe maar streng, doe maar streng. Strengt! Alles ook, ik zie het aan de Ja, Lekker. lekker. Oké, okay, ik heb een full set geloot, dus ik kan gewoon doorgaan. deel, daar is het gelukt dat ik daarin kwam, jongen. Nou, top. Jongens, hoop ik heb je genoten van deze video. Laat zeker even een like achter. het zou echt heel tof zijn. En laat ze ook zeker even een reactie want ik vind het altijd heel tof om op reacties te reageren. Abonneer, als je het niet hebt gedaan, in het slechts moet je deel abonneren. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei!